Nou, eens kijken wat we nu weer gaan krijgen. Volgens mij is diegene die uh, wel wel vaker hebben gezien. Ja, ik heb daar ook nog een paar keer iemand uh, inderdaad weggestuurd. Geloof ik, ja. een paar weken terug zijn we een verbod gehad hoor. Ja, het zal me niks van basis die niet veel plegen is dus, Eens dus even kijken, de melding. Uh, de Handhaving heeft iemand staande. Hij ons erbij vanwege dat het uh, iemand is die zal vaker mee, uh, mee gehandeld hebben. Uh, is een beetje lastig, waarschijnlijk dronken. Uh, en 2 Ja, daar achter, hè? Ja, bij uh, de metro hier. Ja, zijn we hier op die taxi standplaatsen ja, ja, ik zie de fietsen van, zal staan. Ja. Dus even kijken of het er aan het is. Oh, de is. Ah, motor is ook meegereden. Ah oh, ja, mooi. Maar zou dat dan moeten zijn? Hier beneden denk ik? Ja, de laatste keren zat hij beneden inderdaad. We zullen het zien. Ik heb er echt geen zin in als hij hartstikke lastig is. Hé hey, trouwens je pas mee, want anders kom je hier niet door de poortjes. Zeker. Ah, oh, mooi. Anders ligt er altijd nog een reserve de auto. Ja, anders spring je eroverheen ja. <laughs> ja, kan ook nog, hè. Ik zie nog niks, inderdaad. Nee, uh... hey, het is uh, vrij leeg. Ik die voor ons zitten ofzo. Ja, de laatste keer zat hij hier zo, maar ja. Nou, nu niet zo te zien. Nee. Hé, uh... hoe hey, moet ik gebied verlaten? Nou daar hebben we. Oh, daar is ik. Mag ik zelf gaan kijken? Oh ja, ja, uh, uh, nou, nou, wacht even, uh, kan hij dan meteen even laten vallen? Ik even dat je flesje op de grond legt. Wa Waarom? Gewoon... Laat Leg even dat flesje op de grond. Oké, okay, oké. Okay. Luister, mijn collega zegt dat, Je ja, legt hem nu Goed, goed zo. Mag ik even wegstappen van dat flesje. Hé, je mag ook stoppen met tuffen. Nee, ik moest die sigaren Ja. Ga ja. ja, maar even ja. naar die muur. Dat doe je dan maar buiten, maar niet hier. Komen ze bij je. Mijn leven? Ik, als jij even met... Uh, ja. met de Hi, de ik uh, zal uh, jou vast inlichten. Uh, meneer, we hebben meerdere malen gevraagd om het gebied te verlaten. Uh, zoals u ziet heeft hij die, dit niet gedaan. Uh, dus hebben we jullie sterking bijgevraagd. Ja. Dan reageert dan we agressief achter ons. Mm. Lijkt dronken. Ja, dat lijkt me wel duidelijk inderdaad. Uh, ik ga het even kijken hoe uh, en wat... Uh... En uh, ja. laten we weten. Jullie hebben hem nog niet aangehouden of iets? Gewoon puur uh, uh, Nee, alleen uh, verzocht om uh, weg te gaan. Goed. Ik ga eens kijken, jullie horen het. Ja. Hij uh, is ja. gebied te verlaten, nog niet aangehouden. Dus, eh... Uh, ja. nou gewoon regeer hem me wel. Voor de ring dat hebben we sowieso wel. Meneer, heeft het voor mij geval identiteitsbewijs? Hoezo moet je nou weer mijn identiteitsbewijs zien? Nou ja, omdat u hier niet verlaat wanneer collega's van, mij van de handhaving vragen of u weg wil gaan. Dus bij deze voor <lacht> geen geldig idee reageert u niet op en geeft u geen geldig idee bent u aangehouden voor de wet idee. Oh, even rustig aan hè. ik ga ook kijken. Ah, kijk hier. Dank u. Ik ga even controleren als je even verder kijkt. Ja, dat is goed. Zeg, je had net dat flesje vast. Heb je verder nog dingen bij die je niet bij mag hebben? Hoezo mag ik geen flesje bij? Nou, was was kapot flesje. Oh. Dat is dat is racisme, alleen omdat hij kapot is. Ja, dat is, wordt gezien als wapen ja. maar heb je verder dingen goed. bij die je bij mag hebben, gewoon even. Nou nee, dat is nee, geen oude ik niet, vind op, vind dat ik niet bij me mag hebben. Ja, dingen die niet zijn toegestaan, denk aan drugs, denk aan ja, alcohol is hier niet toegestaan, uh, wapens oh. natuurlijk. Nee nee, ik doe niet uh, meer aan drugs. Ja. Laat even bij. Ja, blijf even bij. Ja, het ja, meneer het gebiedsverbod. Dus hmm. daar hebben we hem sowieso al op. Ja. Uh, ik denk dat ze hem gewoon gaan aanhouden. Voor één, dat is gebiedsverbod. Twee, oh, oh, meneer? Uh, een meneer, wilt u Schram. daar niet heen gaan? Eens kijken wat we hier hebben. Ja, ja maar ik mag er gewoon meneer? even een babbel mee. Ik moet even een babbel nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. afstand ik. Nee, nee. Houdt. nee, nee, nee we houden hem in ieder geval ja, ik, ja, ik wil u vrienden een vragen. Ja. Dit stukje ja. een ik, ik te zie die meneer. Vragen. Ik wil eens een babbeltje mee doen. Meneer, ik ik u om weg te gaan zodat wij onze taak kunnen vervullen. En anders uh, wordt u aangehouden. Maar welke taak? Ja, mij. wij zijn nu bezig met de politie taak van ons. Ja, ja. En als u uh, niet weggaat belemmert u mij in mijn functie. Dus wil ik graag dat u weggaat. doet u dat niet, wordt u aangehouden. Oké, okay, dus ik mag niet sociaal zijn met andere mensen ofzo? Hij is uh, aangehouden. Ja, meneer mag even tegen de muur aan gaan staan. Gaan we even even Oh nee. Nee, maar nee, eens nee. Even doen, Blijf even wanneer? staan. Hier blijven. Nee. Kom. Hé. Hey, niet mee aanraken. Kom er even mee. Je bent aangehouden. Blijf staan. Aangehouden. Hé hey, luister Kom. je hebt een gebiedsverbod. Dat wist je waarschijnlijk al. Dus dat betekent nee. dat je gewoon niet in dit gebied mag komen. Oké okay, trouw. Met... Al... Ja, nee nee. Even luisteren. Okay. Even staan okay. blijven luisteren. Nou blijf je hier. Jongen doen. Dat betekent ook. Uh, dat je daarvoor te was aangehouden, kant op te gaan. maar ik merk ook duidelijk dat je wel iets hebt genuttigd, waarschijnlijk alcohol, gezien ook het bierflesje, dus voor openbare dronkenschap, komt er ook bij. Is gewoon water. Oké, okay. nou luister, je bent niet tot antwoord verplicht op de vragen die we jou stellen, je mag zelfs een raadsman uh, ter plek hier uh, spreken als je dat zou willen. En je gaat in ieder geval zo meteen even met ons mee naar het bureau. Maar ik ga nou. toch ook gewoon min in mijn auto en dan hebben we wel even naar meneer, de ja, andere kant. ook voor ja, u mag het ja, gebied ja, verlaten. Dit is de laatste waarschuwing, anders wordt u aangehouden. Voor, voor wat? Meneer, armen even, spreiden, ga ik even Meneer, even oorlogen. naar de muur. Uh... Die kant mag u op. Mooi kerel ben jij. Meneer ja, je mag ja. even meekomen naar de muur, ja? Goed zo. Even hier zo. armen spreiden. Armen spreiden. Voordat ik u om het gebied te verlaten, anders wordt u aangehouden. Dus u ja. Laatste, ja. Uh... De allerlaatste kans. Ja, meneer, gaat uh, in de boeien mee, dus als u gewoon uh, rustig meewerkt. Ja, je praat Chinees. Mag even uw handen bij elkaar houden. Achter de rug. Kom. Je kunt hey. vertrekken of je gaat ook mee. Ja, maar hey, ik wil die gewoon even wegvoeren. Allee ah, nou ja, die moet nog niet met je Ja maar dat mee. doen wij wel. <lacht> meneer, ik ah, denk ja, niet kan spugen. er gewoon even thuis opzetten ofzo. Luister, ik geloof dat het verhaal wel duidelijk is. Je mag gewoon vertrekken, anders ga je ook mee. Voor wat? Ik ben erg coolant geweest weet je, of niet? Ik heb je nu twee waarschuwingen gegeven, de volgende is aanhouden, dan zit je ook zes uur vast. Ik weet niet of je dat wil. Ja nee joh, je ga hier wel naar huis, echt waar, godverdomme jongen. Dan wil je eens lief doen. Fijne avond hè. Let op hij spuugt hoor. Komt ja, hij daarom staat hij ook tegen oh. de muur aan, hij was alweer bezig. Ja. Nou, ik weet niet of mijn collega het dat vertelt, maar u wordt zo meteen voorgeleid aan een hulp van voor institutie. Die gaat de aanhouding toetsen. Die uh, gaat kijken hoe lang u gaat zitten wie u bent en of wij de aanhouding volgens het boekje hebben gedaan. Ja, Dat is uw recht. Daarnaast heeft u het recht op rechtsbijstand en consultatierecht. Dat wil zeggen dat u voor of tijdens het voor een advocaat uh, mag spreken. Dus beide op eigen kosten. Ziet u af van dit recht? Kan het in uw nadeel werken? Want een, uh, een raadsman heeft vaak meer juridische kennis dan u zelf. En dan mag u op het bureau straks een keuze maken of u gebruik wil maken van dit recht. Yes? Ik neem aan dat het een ja is. Ik geloof dat het niet helemaal binnenkomt. Nee, ik denk het ook niet. Zwijg, oké. Wij nemen hem mee in de T-Z. Hé, wil je naar snoepen? Ik ren wel even naar boven, even een spuugmasker pakken. Ja, ik hou hem hier wel heel even tegen die muur aan. aan, is duur Meneer, gewoon rustig blijven. Nu sta je nog, en als je moeilijk gaat doen, dan leg ik je op de grond neer. Oh, oh, oh. Ik zou niet durven. Blijf dan lekker rustig, dan komt het zo goed. Heeft u verder nog iets richting jullie gedaan? Nee, niks. Mooi maskertje. Goed. Zo, ja. nee. kijk, daar we go. Kijk. Het zit omhoog. Top. eh uh, jullie ja. in de bus? Die dat over toch? terug? Ja. Mooi ja. nee, man. Hey, uh, collega's handhaving, als jullie even aan de achterkant willen afschermen... ...dat niet uh, de idioot van net weer terugkomt. Komt goed. Had je hem uh, nog gezien? Thuis het lopen? Of, uh... Nee, ik heb hem hier niet gezien, maar uh, je weet me nooit hè. Loop je genoeg gekke rond. Even van deze kant lopen dan. Yes. Je had hem gefouilleerd hè? Nee, ja. Oh jij ja, ik, ja, ja. Ja. ik heb alleen zijn portemonnee, die heb ik even bij me, dus die geef ik zo aan jullie mee. Ah, die heb jij nog hè? Ja, ik heb ze hier nog. Okay. Zit mooi in de binnenvak. Als hij dan weg had gerend, dan wisten we tenminste wie het was. Vrijheid neef. Ja gewoon lekker rustig aan. Nergens voor nodig. Maar kijk, ja, als ik gewoon met mij, kan mee. Hey, rijden, weer. Ja, kom, Meneer, nee bruis. Ja kom Meneer, je bent aangehouden. Doe mee Je bent aangehouden. Kom huis, even hey, hier. Boeien mooi even hey. af die hand, ga je. Rond met mij. thuis. Ja. blijven. Ja, wat? Ja hier, naar de grond. Wij hebben hier gevoordelijk het gebied van hey, Naar de grond. Hey. Hef hem af! Lijks, we, we waren net heel duidelijk. Oh, bullshit! Ben je aangehouden of niet voldoende bevelvordering. Ik ben toch weggegaan toen? Ja, en Nu ben ik terug. Ik heb je gevorderd het gebied een gebiedje verlaten, dat ben je niet. Dus je ja, bent je bent toch uit een meter of niet? Ja, dat is niet het gebied. Je bent aangehouden. Goddolle. Even omdraaien. Goed zo. Ik wil we nog even een uh, posje voor hem erbij hebben voor het transport? ja dat kan wel even ja. ja ik heb die gasten van jullie ik heb die gast van jullie al in de bus gegooid dus ik kan wel even met hem hier wachten ja. jullie met hem naar het bureau gaan ja is goed ik heb hier zo'n korte menei dus neem die even mee ja yes, geef maar aan mij hier Arsh jij eventjes veiligheidsviering bij hem uh, inhouden oh uh, insluitingsviering doe ik goedemorgen ja uh, ga ik dan bij hem doet dan uh, leveren wij deze even snel af en dan uh, gaan we, komen wij hem ophalen. halen stop yes, u. Uh, doe maar even met een priotje twee hoor. Ik ben er door, even. Ja, doe maar. Dat Ruur, hoe lang ik moet zit? Nou, het is avond en tussen 12 en 9 uur ochtends uh, tellen niet als zituren. Dus uh, vanaf 9 uur ochtends uh, hebben ze 6 uur de tijd om jou vast te houden. Ja, dus hoe lang ik moet zitten? Nou reken maar uit, je hebt tijd zit om het uit te rekenen. Nee, ik ben niet slim. Nou. En ik. Ja. en ik en ik heb. Bi uh, water op. water oké. Okay. Ja. Ja, iets goeie. Oké, okay. dus ja, dat vind okay. je Oké. ja, dan zit met hem al even snel, dan pak ik die ander meteen. Ja. Yeah. Kan als het goed is ook uh, tot de motor even gaat. Of iemand van de handhaving. Yes, rij maar hoor. Ik zie je zo. Hé, hey, ik vind die handboeitjes niet meer losser. Nou meneer. En dat u net kansen genoeg heeft gehad om die handboeien gewoon te voorkomen. Hè? Ja, ik wil gewoon heel vriendelijk zijn tegen die persoon. Ja, ik zie die Ja, Maar als wij hier, zeggen dat, dat hij, hij hier niet hier hoeft te zijn, dan moet u ook niet hier blijven. Ja maar ik wil gewoon lief doen. En dat jullie ja. ook de moeite bespaar om hem uh, te dingen ze. Hij je, je uh, te start? Ja, hij is gefouilleerd. Okay, hij top. had ook alleen maar sportemonnee en een uh, zakje hars. Oh, oké. Okay. Heb ik uh, bij me hier, dus. Uh... Top. Nou, uh, wij kunnen in ieder geval als een van jullie misschien wel even meedraait, uh, of jij erachteraan ofzo, dan... Uh... Ja, ik krijg sowieso een B om zijn uh, proces voorbaat te tikken, maar ik ga hem even bij jou erin. Uh... Ja. Wij komen wel naar HB gefriest. Ja, we zitten hier bij het kamar, uh, niet politie-HB, ja. En Nou, voor hoe lang ga ik hier uh, zitten? Voor het helpen van een ander persoon. Maar nu toch proberen te helpen van een ander persoon. Nou het zal niet helpen van een ander persoon worden, daar ben je niet voor aangehouden. Je bent namelijk wel aangehouden voor het niet uh, voldoen van een daar gaat veld. De politie? Uh, maar ik was toch uit de metro of niet? Ja maar je, oh, je komt gewoon weer, je begint weer waar we zijn geëindigd. Snap je? Je gaat gewoon verder. Dus we hebben je verzocht het gebied te verlaten. Dat is niet alleen die metro, dat is gewoon vliegveldgebied. Gebied is gebied en gebied is metro, voor mij. Punt. Ja, voor ons niet, punt. Ja het wordt een mooie je. Ja, helemaal goed. Je kunt dadelijk ook naar de hulofficier van justitie je verhaal doen. Die gaat sowieso alles toetsen. Ik weet niet of je verder je recht al hebt gekregen. Ja, nee, is me helemaal niks gezegd geweest. Nou, je mag je in ieder geval een raadsman uh, spreken, maar mijn collega zal het dadelijk even verder zeggen. Ja, ik zal het wel eventjes uh, uitleggen, uw rechten, uw paar rechten. Uh, ten eerste, u, u bent nu te rand van de verpleegd. Of die ik op een ander lid van de zeker CQ-politie, zeker handhaving aan u vraag. Is het recht op uh, een rechtsbijstand en consultatierecht. Dat wil zeggen met rechtsbijstand dat u tijdens het verhoor op eigen kosten een advocaat bij u mag hebben. En met consultatierechten dat u voor het verhoor uh, ook op eigen kosten een uh, advocaat bij u mag hebben. Zit u af van dit recht? Kan het in uw nadeel werken? Omdat een uh, advocaat vaak meer uh, juridische kennis heeft dan u. Um, en u mag zo meteen uh, binnen bij de HGV eventjes uh, kiezen wat u doet, of u uh, afstand neemt van het recht gebruik wil maken. Dat is helemaal een De tijd, zal 6 uur zijn. Dat gaat in vanaf 9 uur morgen proef, omdat het al na uh, middernacht is. Um, dat betekent dat dit rusturen zijn, dat u zo meteen een stel krijgt toegewezen kunt slapen en dan morgen gaan ze er weer verder. Yes? Ja zeker, ik, ik heb nu echt een keuze, maar wat is je naam? Dan weet je nou wie de klachtenmail moet sturen. Ja, uh, ik ga zo meteen mijn naam volledig op een op mijn papiertje zetten voor u. En dan uh, weet u precies wie ik ben. U, ik laat u straks ook eventjes mijn, uh, mijn, uh, mijn rijkspas zien. Yes? Ja, vraag hem maar een klachtenmail hè. U breng maar aan de wel. Maar goed, we gaan nu naar binnen. Ja, dat zie ik ook wel, weet je wel.